Ik ben John Brom, ik ben sociaal ondernemer. Ik heb een glaszettersbedrijf, slotenmakersbedrijf en een dakdekkersbedrijf. Verder ben ik een, een, een, een vader van een totaal zes kinderen. Ik heb zeven kleinkinderen. Ik ben getrouwd met Karen. Ik heb gewoond in Bottenaal. Daarna verhuisd naar Neerbersoost. Daarna verhuisd naar de Wollenskuil, Koninginelaan. Van daaruit zijn, ben ik doorgegaan, toen waren er kinderen naar Tothuis. Daarna ben ik weer verhuisd naar Bottenaal, naar de Van Dulkestraat. Daar heb ik van een oud pakhuis heb ik daar een woonhuis gemaakt. Uh, daar heb ik geweldig gewoond in het nieuwere Bottenaal zoals het tegenwoordig is. Wat iets meer een juppenwijk is, maar waar nog steeds de chirurg samen met een bijstandsmoeder kan wonen. En waar ze volledig gelijkwaardig optrekken. Ik voel me uh, gebonden aan de stad die de geborgenheid biedt aan mensen met een zeer boegondisch karakter. En het boegondische zit erin dat we naast het leven, uh, naast het werken, dat we ook nog het leven uitgebreid durven te vieren. Die is dwars, want we noemen Nijmegen ook wel eens Havanna aan de Waal of de, die linkse gemeente aan de Waal. Ja, dat klopt, want we hebben heel veel uh, mensen in het onderwijs werken. Die zijn van nature, zijn hier wat, meer wat links georiënteerd. Dus, dus ze zijn ook wat dwars, maar met een heel groot hart. Ik vind uh, vooral goed aan Nijmegen dat wij zorgen voor een ander en dat wij oog hebben voor een ander. Dus wij zorgen ervoor dat... Uh, uh, dat wij de schuldhulpverlening op orde hebben, dat de mens die het nodig heeft dat die zijn zorg gaat krijgen, en iedere keer kom ik dan terug uh, Nijmegen en daarbij bedoel ik ook Nijmegen wordt gemaakt door inwoners en inwoners dragen Nijmegen. Dat wij 100.000 meningen hebben aan uh, in Nijmegen. Sterker nog, we hebben 178.641 meningen in Nijmegen en dat is geweldig dat wij een groen eiland krijgen met veel bomen groene omgeving een long in Nijmegen maar naast de long dat wij daar verbinding met elkaar kunnen vinden en bouwen zegt natuurlijk iedereen maar vooral uh, het kunnen bouwen voor mensen die uh, wat minder draagkrachtig zijn ...dat er weer een plek komt voor iedereen in Nijmegen, waar iedereen zich geborgen voelt in Nijmegen, in onze Boeghondische Stad. En dat we daarmee eh, zorgen dat iedereen plaats heeft in Nijmegen. Laten we werken aan wat ons verbindt, want de, de beste verbinding die hebben we hier al. Dat is een fantastische stad waar we met z'n allen kunnen leven, waar we een fantastische Waalkade hebben. Waar we een heerlijk stadseiland hebben, waar Nijmegen Noord aansluit, ook weer bij het centrum. En zo hebben wij heel veel mensen bij elkaar van allerlei verschillende rangen, standen, klassen, opleidingen. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen met jou in deze stad. Samen.